Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Beste VMBO examenleerlingen maatschappijkunde. Ik heb een leuke vraag voor jullie. Een leuke examenvraag opgezocht. Uh, dat gaat over de rechtsstaat, criminaliteit. En dit is een vraag waarbij je gevraagd wordt om een tekst te lezen... Dus dat is al een handje. Dus de tekst gaat ons helpen. Dat weet je. Dus je gaat de tekst ook zorgvuldig lezen. In deze vraag 11: uh, ja, Vallen ze direct met de deur in huis? In deze zaak botsen twee grondrechten met elkaar. Grondrechten. Wat was dat ook weer? Nou, wat heb jij geleerd? Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn rechten van individuele burgers tegenover de staat en indirect tussen burgers. Grondrechten zijn onder meer opgenomen in klassieke en sociale grondrechten. Dus dit is iets heel belangrijks, want het gaat over onze fundamentele rechten, onze mensenrechten. Recht voor jou als mens. En dan kunnen we onderscheid maken tussen klassiek en sociaal. De klassieke grondrechten zijn vrijheidsrechten die een burger heeft. Vrijheid. dat jij vrij bent. Je hebt daar recht op. En dan in de breedste zin van het woord. Sociale grondrechten dwingen de overheid zich actief op te stellen door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende werkgelegenheid. Voor zorg, onderwijs. Daar hebben wij recht op. Dankjewel overheid. Dus, hou dit even in je achterhoofd, de grondrechten. Dan gaan we terug naar de vraag. In deze zaak botsen twee grondrechten met elkaar. Leg uit welke twee grondrechten in deze zaak met elkaar botsen. Doe het zo, en dat is altijd fijn, hè. Doe dat dan ook zo. Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. In deze zaak botsen, puntje, puntje en, puntje, puntje met elkaar, want uit tekst 7 blijkt. Vul dat dan ook in. Nou, wat blijkt? Nou, dat gaan we nu samen lezen. De eigenaar van een tuincentrum die vorig jaar een stagiair weigerde omdat hij homo is, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een boete van 1600 euro, waarvan 800 euro voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat de christelijke eigenaar de stagiair weigerde vanwege zijn geaardheid. Weigeren vanwege hun geaardheid. Dat, dat, dat, dat is al een botsing op zich. Hè? Dat is al iets van: ja, maar dat kan toch niet door de beugel? Inderdaad. Wij hebben iets gezien op je Facebookpagina en dat is die seksuele geaardheid en vooral het uitleven van die geaardheid. Je hebt de vriend. Dat je die geaardheid hebt is niet het punt, maar het uitleven daarvan wel. Wij zijn een christelijk bedrijf en voor ons is dit een puur een punt waar we ons niet mee mogen verenigen. Schreef de eigenaar. Nou, die, die eigenaar die is dus eigenlijk, uh, die, die, die, die kan er niet mee omgaan dat hij... Uh, aan de buitenwereld laten zien dat hij een vriend heeft, dat die homoseksueel is. Nou ja, dat is dus echt de puurste vorm van uh, de grondrechten niet accepteren en respecteren. Dan gaan we weer terug naar de vraag. Welke twee grondrechten in deze zaak botsen dus met elkaar? En dan gaan we weer terug. fundamentele rechten of mensenrechten, vrijheidsrechten, eigenlijk is dit gewoon een megabotsing. Een megabotsing, want als je naar het antwoord kijkt, in deze zaak botsen het recht op gelijke behandeling en vrijheid van godsdienst, is dat die meneer dus duidelijk zegt, ja, ik, ik, ja ik, ik, ik heb een bedrijf en die heeft christelijke waarden en normen. En dat mag hij hebben. Hij mag een bedrijf hebben waarbij hij eigenlijk het geloof als basis ziet. Die vrijheid, die heb jij. Aan de andere kant is het geen gelijke behandeling natuurlijk. Hij wil daar gewoon werken. Misschien is het ook een hele goede werknemer. Geef hem de kans. Hij mag homoseksueel zijn. Maar wordt niet geaccepteerd. Dus aan de ene kant hebben we dus vrijheid van godsdienst. Aan de andere kant gelijke behandeling. Wat een botsing. Want uit tekst 7 blijkt. Hè, dat was het antwoordje daaronderin: dat de eigenaar van het thuiscentrum de homoseksuele stagiair weigerde op basis van zijn geloofsovertuiging. En de rechter de eigenaar van het thuiscentrum veroordeelde omdat hij stagiair weigerde op basis van het uitleven van zijn geaardheid. Nou, als je de volgende keer dus de tekst leest, neem die informatie mee die je hier al over weet, zoals ik net heb mijn PowerPoint liet zien, en probeer dan tijdens het lezen al te ontdekken wat de kern is en waar de stukjes zijn waarmee je naar het antwoord komt. Let op, het grondrecht vrijheid van meningsuiting mag niet goed gerekend worden. Dus het is niet zomaar dat wij alle antwoorden kunnen accepteren. Uit de tekst blijkt duidelijk dat het hier gaat om aan de ene kant geloof. En aan de andere kant dat iemand achtergesteld wordt uh, vanwege zijn geaardheid. Nou, een moeilijke vraag. Omdat je uh, uh, ja, grondrechten, klassieke sociale grondrechten, zijn heel veel, heel breed begrip. En daarom is het moeilijk... Maar je kunt het jezelf makkelijk maken door de informatie die je hier al over weet en door de vraag heel goed te lezen, eigenlijk al bij het lezen van de tekst al heel dichtbij het juiste antwoord komt. Yes, heel veel succes en tot de volgende examenvraag.